Marieke van de juridische afdeling is toppen van de maand juli, omdat zij geen negen tot vijf mentaliteit heeft en vele rechtszaken tot een positief einde heeft gebracht, waardoor vele passagiers gecompenseerd zijn. Nou Eike, ik kom je vertellen dat jij toppen van de maand juli bent geworden. Oh, nou, ben je? Ja, wat moet ik zeggen? Nou... Eerlijk gezegd. Net zag ik heb net zo gekeken met een gezicht. Ja. Dus. Maar voor de rest, nou, dankjewel dan. <laughs>